Hier worden illegale Venezolanen opgesloten. De gevangenis van Corral Specht. Niet lang, want dagelijks stuurt Curaçao ze terug. Voor Carlos, en dat is niet zijn echte naam, is het nog niet zover. Hij houdt zich schuil. In Venezuela is mijn leven geen periode. Want in mijn leven ik ben ja, ik een politieke functie. Ik bedoel anders aan het regering. Ik steun de regio het regio van Nicolás Maduro. En dus ik bedoel anders aan de leven van mijn familie, Teruggaan is voor hem geen optie. Tendría venido, Venezuela Colombia, Venezuela no Mary kwam 30 jaar geleden naar Curaçao en heeft een Nederlands paspoort. Ze kwam vrijwillig. Volgens haar zijn Curaçao en omringende landen onvoldoende doordrongen van de realiteit in Venezuela. De crisis die in Venezuela is de grootste in Latinoamérica, amerika in de hele historie van Latina-Amerika. De mensen is moeilijk van hond, de mensen is moeilijk van de medicijnen, van de criminaliteit die enorm is. heeft. een geld van een maand krijgt je om één maand al día. te Vraag is dan ook of Curaçao met het huidige uitzetbeleid niet de ogen sluit voor de trieste realiteit in buurland Venezuela. We volgen het op de voet en moet ik moet zeggen als mens als vader, als broer heb ik ook mijn twijfels, laten we zeggen, dat wij en hoe lang nog wij mensen kunnen blijven verwijderen. Maar op dit moment blijft het beleid dus een ontmoediging voor migranten. Curaçao heeft geen zicht op de stroom illegale Venezolanen. En door het huidige uitzettingsbeleid gaat dat inzicht ook niet komen. Dit beeld zal daarom voorlopig niet verdwijnen. Venezolanen op zoek naar veiligheid en een menswaardig bestaan.